Ik hou ervan om um, materialen te combineren en eigenlijk, ik ben een verzamelaar, dat kun je zien om me heen. Ik verzamel van alles waarvan ik denk, oh dit is misschien mooi of hier kan ik misschien nog eens wat mee doen. En dan op een gegeven moment gebeurt het ook, dan, dan kan ik er ook wat mee. Eigenlijk ben ik misschien wel gewoon een collagemaker. Nu heb ik een vraag gekregen om iets te maken over stilte. Daar ben ik nu aan het zoeken en kijken wat... Wat mooi is voor het oog, waar je rustig van wordt. Ook wat je een beetje verrast, dat je in de stilte iets hebt om over na te denken en te kijken. Ik heet Joyce Weber en ik ben een multidisciplinair kunstenaar.